Aanrijding op een uh, gevaarlijke locatie. Oh! Let op, let op, let op, let op. Oh shit. Zo so dan. Oké, okay, uh, agenten hebben Rijkswaterstaat gevraagd bij een ernstig ongeval zou het dodelijk zijn. zullen dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPUDIVA amor. En vandaag ga ik een pad met de Rijkswaterstaat zoals jullie al aan de titel zagen. Um, ja, uniform 6 uh, games, gemaakt 6 games. Uh, auto gemaakt door politiemeneer, een super vette auto. Ik ga hem jullie zo meteen helemaal laten zien. Politie meneer heel goed bezig met de mods. ziet er allemaal super uit. Uh, we pakken vandaag deze, de linker. Nou, we one, krijgen ook politiemeldingen binnen, maar we nemen natuurlijk gewoon alleen de meldingen aan uh, die van toepassing zijn voor Rijkswaterstaat. En ook uh, komen er meldingen binnen die niet helemaal van mij uh, van toepassing zijn, maar we maken er het beste van. Uh, ja, nu heb je het bord achter. En dan heb je nog oranje, want Rijkswaterstaat rijdt natuurlijk om met blauw. Voor de mensen die dat niet wisten, die hebben sinds kort ook blauw erop zitten. Sommige auto's, nog niet alle geloof ik, maar dus wel blauw erop. En die mogen er zo met spoed rijden. Um, en ja, natuurlijk zoals ze voorheen hadden, dus oranje. En dan hebben we ook nog uh, een pijl. Maar die is bij mij gewoon zo fel dat je het nauwelijks ziet. Dit is een pijl naar rechts en dit is een pijl naar links. Oké, okay, dus nu hebben we alles. Um, laten we de straat op gaan. Ik zet hem in zijn. Uh, ja dat. Dat ik zelf moet schakelen en ik schakel hem meteen op naar 4. Uh, nu zou je denken van, maar je kunt in het echt met een auto niet in zijn 4 wegrijden. Nee, dat klopt. Maar met deze wel. En dat is ook nog eens handig voor um, Ja, het rijden. Ik heb veel meer grip uh, nu ik in zijn 4 rijd. Kijk in het normale, als je nu in zijn 4 staat. Ja, probeer maar eens met je eigen auto in zijn vier weg te komen. Dat lukt gewoon niet. Maar met deze. En je hebt grip als je wegrijdt. Ja, en je komt gewoon weg. Dus dat is super handig. Uh, de dus staan laat ik hem lekker in zijn vier staan. Um, en in dat We wat verder moeten gaan. Terug. Nou ja, ik ga niet hier de snelweg op. Ik pak hem hier de snelweg op. Ik kan nu je grip. We gaan de snelweg natuurlijk op het bord. Je kan normaal gesproken naar binnen klappen in het echt maar bij deze niet maar dat maakt uh, niet zo heel veel uit vind ik uh. nou wat doet rijkswaterstaat nou allemaal rijkswaterstaat is geloof ik uh, heeft als doel het uh, um, ja, de doorstroom van verkeer zo goed en vlot mogelijk te laten gebeuren of zoiets en veiligheid natuurlijk van de, de wegen en zo denk ik uh, we zetten onze lichten maar even aan dus uh, mocht hij nou iets op de snelweg liggen of, zo, of wat dan ook, ja, dan gaan wij natuurlijk uh, dat verkomen. Maar nu hebben we de eerste melding en dat gaat een prio 1 worden voor ons. Een, uh, ja, een ongeval. Dus de eerste prio 1 rit met de Rijkswaterstaat. Een aanrijding op een uh, gevaarlijke locatie uh, eventueel. We niet trekken. kunnen we dat bord straks weer op gaan ruimen. Een stukje rijden, maar we zijn onderweg. Nou, eens kijken of hier omhoog gaan komen. Ja, easy. Ik weet niet dat ik in de Ambu video, en dat heb ik in de vorige video ook al gezegd met de B-klasse, dat ik op zo'n heuvel daar gewoon helemaal vast zat, terwijl hier een melding was en ik kwam gewoon niet omhoog. Maar toen had ik wel een tikkeltje erger de sneeuw ingesteld. Want ook zoals ik in de vorige video had gezegd, je hebt maar meerdere uh, dingen van snow, snow and ice, uh, nee, light snow, dan snow dan snow and ice en dan alleen iced en dat ja dat is dus iced ja dan kom je hier niet omhoog dan slip je banden zo maar en ik zeg het hoe langzaam je rijdt uh. maar nu hebben we snow dus de tweede uh, de mod heet trouwens snow handling en de uh, mod voor de sneeuw op de straten is uh, christmas in singleplayer geloof ik of ja en het is echt gewoon puur één bestand in je hele GTA map slepen. En dat zit. We zijn ter plaatse. Zo, dan zetten we hem hier mooi neer. En dan nu zetten we natuurlijk de wielen helemaal zo. Waarom, waarom zou ik de wielen zo neerzetten? Als je het weet, laat het even in de reacties weten... En wie weet krijg jij een hartje van mij of zo, weet ik het. Uh, dus ja, nu gaan wij... Kijk, de wielen draaien nu wel terug. Maar ik heb ze in ieder geval zo neergezet, voor het gevoel. Nu gaan wij praten met de collega's. Houden wel rekening mee dat ik dus nu eigenlijk een soort van politietaken uitvoer. Maar daar moeten we even doorheen kijken. Hallo. Hallo uh, collega, kun je me een beetje vertellen wat hier is gebeurd? Ja, goeiedag agent, zegt hij dan. Toen ik hier ter plaatse kwam, zei het slachtoffer me dat de uh, gas in de sabré erg hard uh, de weg afkwam en hem heeft geraakt. Hij uh, ging hier de heuvel af, hij gleed hier de heuvel af. Uh, de verdachte stopte, maar het slachtoffer, uh, maar het slachtoffer tegen die boom aan. De rest heb ik niet kunnen lezen. Uh, Oké, okay, bedankt, uh, bedankt. Uh, wie kan ik het beste even spreken, denk je? Uh, nou ja. Zoals in meeste gevallen zou ik even met slachtoffer gaan praten. En, uh, en dan de verdachte. Uh, het slachtoffer ligt achter de ambu. Um, de verdachte ligt, staat nog steeds bij zijn auto. Oké, okay, bedankt uh, meneer. Bedankt meneer. Rijkswaterstaat. Hoe gaat het met u? Nou, niet heel uh, heel slecht agent. Ik bedoel, het had erger gekund. Uh, gelukkig was de ambu hier uh, in een paar minuten. Uh, kun je mij nog iets vertellen wat de... de... Uh, ambulance broeder niet heeft verteld aan mij. Nee, de enige informatie die ik hem heb gegeven is. Uh, of de enige informatie die ik hem gegeven is echt de enige informatie die er is. Nou oké. Okay. Bedankt meneer. Uh, is die andere meneer uh, disrespectvol naar u geweest of wat dan ook? Nee, hij, is, uh, hij was uh, eigenlijk heel erg uh, schuldig. Hij voelde zich erg schuldig en uh, voelde zich rot over de situatie. Uh, hij heeft mij en de ambulance medewerkers heel erg heel aardig behandeld. Uh, oké, okay, bedankt meneer. Uh, wacht nu, nee. of ja, ga maar gewoon. Goedendag ja, meneer. Hallo, hoe gaat het? Uh, niet heel slecht agent. Uh, ik moet doorgeven, ik reed te hard. Ik uh, nou, druk wel heel snel op thee. Nou, oké, okay, uh, ik ga daar verder niet over. Uh, ik ga het allemaal even doorgeven aan de politiecollega's. bla. Goed, nu gaat hij natuurlijk uh, via de meldkamer politie dingen opvragen, maar dat wil ik allemaal niet. Dus uh, ik laat hier even onder een prioriteit DOS. Dus een prioriteit een, uh, politie uh, eenheid naar toe komen. Ja, oké. Okay. Dus uh, wat wij dus eigenlijk niet horen te weten. Het voertuig staat gestolen en zo. Um, maar wij gaan ons nu verder bezig houden met de weg. En dat doen wij door uh, middel van, uh, dat zijn collega's. Die gaan hem niet aanhouden. Bij deze is hij aangehouden, et cetera. Hoi, ik zal je even kort brieven. Die meneer uh, waarschijnlijk... Uh, ja, dat. <laughs> Pak hem maar gewoon. Wij gaan kijken of je schade is verder aan de weg. Nou, dat is, is gelukkig niet geval. Die auto staat daaronder. Uh, bij de boom. Deze is flink beschadigd. Dus deze gaan we laten afslepen. En dan gaan we die laten afslijpen. Ik weet niet, dat is alsnog een taak voor de politie, geloof ik gewoon. hoor. Maar... Uh, Oh, wij doen het gewoon lekker. Ja, ah, deze is ook wel... Zijn er nog gevaarlijkheden bij de boom? Nee, die blijft gewoon zo staan, denk ik. Hij heeft geluk gehad dat hij niet ver naar beneden ging. Want dan kom je helemaal daaronder. Oh, daar gaat... Uh, ik wilde Wim zeggen, maar... Deze Pipo ging die al bijna. Uh. Goed, we gaan op de drukken uh, ofzo. Oké. Okay. Um, niet ergens aanrijden alsjeblieft. Oh nee, ik ga er niet even af, dan kan ik jou ook weer... Oh nee. Oh, nu gaat het fout. Daar ga je al. Goed. Uh, even buiten het beeld om. En ik neem jullie daar wel gewoon mee. Ik ga hem arresteren, want zo is de melding afgerond. Nogmaals, hè. Voor degene die in de comments nu plaatst. staat mag ik niet arresteren. Ik zweer, ik haal je uit de computer en ik... Ja, oké. Okay. Um, dus voor nu verder, ik laat zo, ik zeg gewoon tegen de politie eenheid nogmaals, ik heb hier iemand die, uh, ja die heeft een gestolen voertuig worden begrepen, die mogen jullie gaan aanhouden. En dan is het klaar, dan ga ik hier nu wegrijden, iedereen rijdt weg, de weg is bij deze vrijgegeven en de marge C in dit geval lost het verder op. En door naar eventueel de volgende melding, we genieten nog even van het uitzicht over het sneeuwachtige Los Santos. Uh, ja. We zullen de snelweg weer even op gaan zoeken. Ik weet het niet. Ik denk dat Rijkswaterstaat vooral op de snelweg rijdt. Uh, ik weet in, bij mij in de buurt. En dat snap ik echt niet. Er staan dus ook zo'n twee van zo'n pickups. Maar dat zijn geloof ik I Izuki of zoiets. Zet dan een auto uh, tegen een muur aan. Oh, je glijdt gewoon door je. Oh ja, tuurlijk. Ik, ik doe altijd één keer na, ze naar achter schakelen, omdat hem dan een neutraal staat. Maar uh, ja, dat heeft nu dus geen zin. Goedendag dames. Houdt kapot? Eens kijken. Nou, Hij klinkt niet helemaal lekker. Uh, hebben jullie toevallig al takelwagen besteld? Ik neem aan dat u daarmee bent aan het appen. Nou, goed, ze hebben een takelwagen besteld. Hij staat op een veilige locatie, vind ik. Wij staan nu namelijk hier op de stoep en hun in de berm. Dat betekent dat ik hier, mij hier verder niet mee ga bemoeien. En dan gaan we lekker door. Ik kan hem trouwens ook in een zijn vijf zetten. Oeh. Trouwens ook in zijn 5 zetten, kom je even makkelijk weg. Uh, ja, graag je achter mij. Zou... Zou het kunnen totdat dat deze twee dames waren, oprecht? Een uh, voertuig uh, staat hier met pech ergens. Ja, dus we gaan kijken of die uh, midden op straat staat. Ik denk het wel. Ja, misschien tot we ook wel wat ANWB-taken natuurlijk uh, over zitten te nemen. Hier is een gestolen voertuig een van de twee. Maar oh, dat boeit niks. Daar zijn we niet voor. Oh, wacht eens even. Nou, hier staan die twee dames. Oh, nu zijn... Wow. zijn wel nog twee dames. zijn wel nog twee dames. Wat minder net gekleed en een wat andere auto. Wel nog steeds wit van kleur Bijl naar rechts en oranje staat aan en oh Let op, let op, let op, let op. Oh shit. Zo dan. Goedag. Hallo. Nou, oh, we zitten er nog in. Handig. Nou, nu gaan we onze AMB skills even showen. Ik ga eens even naar die motor kijken. Hij lijkt me sowieso tot die moet worden afgesleept, maar ik gaad of die uh, staat op een boompje. struik. Ja, stap maar uit, pik. Hij rent ook heel snel weg. Maar goed, ik kan verder niet uh, beoordelen of hij gestolen is ofzo. Daar ga ik allemaal niet over. Tot hij wegrent die mijn probleem. Voertuig gaat worden afgesleept uh, op zijn kosten. Let alsjeblieft op. Ja, rijd dan door. Rijd door dan. Hup. Hoi. Ja maar. Rij je nou. Rij je nou. nou is dat ik uh, fix kan doen. Ah, nu zie je die pijl best wel goed. Oh. <lacht> Wat ben je nou allemaal aan het doen? Ik heb echt gevoel dat ze zitten bumper kleven tot en met. En hier is naar links. Oh nu zetten we eens aan 1. Heb ik dat gedaan? Ja. Ja maar ik voel een beetje gek van die uh, ja. overvallen gaan we natuurlijk niet heen. We hebben een robbery in uh, Richmond Glen. Wat de fuck doe jij? Ja, die die volgers buggen een beetje. Ja dat had ik nog bij een auto. Echt vorig jaar was er dus, toen ik ook die sneeuwmotren had ging er toch een auto een partijtje over de kop en zo en spinnen en ik weet niet wat het was maar ik laat hem voordat hij mijn hele game laat crashen wat dus echt al 50 keer is gebeurd van nou hier zet ik een heel mooie motor midden op straat nou. mevrouw dames is die motor van jullie ik zet hem in ieder geval toch maar gewoon bij jullie op de oprit want de sleutel zit er vast wel in Kijk eens. met een stuur hè op die motor Kijk eens wat Laat hem hier alsjeblieft goed staan voordat hij weer naar achter glijdt ofzo. Joujou. Ja, daar gaan we natuurlijk we ook niet naartoe. By en die volgen zijn nog steeds achter me aan. Rijd alsjeblieft, Prio 1. Ik kom hier niet meer uit geloof ik. Ik rijd nu gewoon terug. Hier reed ik dus geloof ik echt net Oké, okay, agenten hebben Rijkswaterstaat gevraagd bij een ernstig ongeval zou het dodelijk zijn uh, Dus we gaan kijken nemen of we daar een veilige wegafzetting samen met de politie kunnen creëren Dat is onze taak Prioriteit dus Links en rechts vrij Ik ga Links vrij. Rechts vrij. Dan pakken we hier de snelweg en dan zijn we weer op ons vertrouwd gebied en dan moeten we de tweede pakken. maar rechtdoor en dan komen we als het goed is bij de plaats van het ongeval en dan wederom zoals ik altijd zeg ik zie het ongeval al ga ik gewoon politietaken uitvoeren uh, of zoals ik altijd zeg zoals ik eerder al heb gezegd in deze video Oeh, wacht even wacht even we moeten hoe heet dat lussen of zoiets ik weet niet precies hoe het heet maar hier eraf zodat je veilig kunt draaien en dan gaan we hier naar links en dan gooi je hem hier weer links de snelweg op en dan kom je bij de ongeval uit dat scheelt ook heel weinig Ik geloof dat er politie audio ook nog ergens mee rijdt nou, nu zie je de pijl heel goed Oep. oh wacht hij zit in de verkeerde Goed, blauw staat aan, pijl staat naar rechts. Ik hoop dat het eigenlijk goed zichtbaar is vanaf hier. Ja, best wel. Wij gaan het horen met... Uh, we beginnen gewoon hier bij de agent en dan gaan we zomaar het rijtje af, denk ik. Goedendag, ik heb de wegafzetting gezien. Hallo agent, kun je me vertellen wat hier is gebeurd? Hoi, nou ik kreeg een uh, melding van een dodelijk ongeval. Ik uh, kwam hier zo snel als ik kon. Ik uh, probeerde informatie te verzamelen bij de brandweermannen en de ambulancebroeders. Maar ik heb geen definitief antwoord eigenlijk. Hm, dat is vervelend. Ik zal eens met ze praten. Uh, weet je iets van de verdachten en de slachtoffers? Nee, niet echt. Uh, nou, alleen dat ze een enorme shock zijn en pijn. Uh, maar ik kan praten met de... Uh, hoe heet je die mensen ook weer? Uh, de... de, de wauw. De witnesses. Uh, de, iedereen zit nu keihard erop achter de computer. De getuigen, wauw. Uh, die stonden ergens bij de brandweerauto. Uh, nou, bedankt voor dat. Uh, ik denk dat ik start met de brandweerman en dan ga ik vanuit daar mijn weg verder uh, omhoog werken. Zeg maar. Nou, dat is waarschijnlijk het beste wat je kunt doen inderdaad. Goed, we gaan nu met de brandweerman praten. In het verkeer rijdt nog steeds hard door hoor. Goedendag. Uh, hoe gaat de maat? Hallo Agent, ja oké. Okay. Nou, uh, de ambulancemedewerker was eerst te plaatsen maar ik kan je nog steeds wat informatie geven als je wilt ja als dat kan heel graag nou eigenlijk is de, de verdachte was aan het uh, heel hard aan het rijden speeding uh, ze waren in ieder geval 180 aan het doen als dat ik hoop dat het kilometer per uur is uh, ze zijn toen in het slachtoffer uh, gecrashed en dan uh, is de slachtoffer in niemand anders gecrashed nou, iets met so we have two victims dus we hebben twee slachtoffers geloven Kun je me precies vertellen waar de uh, slachtoffers zijn en waar de verdachten zijn? Uh, ja, dus het eerste slachtoffer is naast de Ambu. Uh, slecht na het andere slachtoffer is naast mij. En het slachtoffer of de verdachte is aan het praten met de agent daarachter. En het getuige staat geloof ik hier. Uh, Oké, okay, ik uh, ga nu even met de ambulance meenemen welke praten het dus goed is. Uh, er stond 180. En als het miles per hour is, dan moet dat echt super hard zijn geweest. Uh, kilometer per uur is al hard. Speak to the medic, dan gaan we niet met hem praten. Goedendag, hoi. Ik uh, heb net met de brandweerman gepraat en vertelde dat jij me kon vertellen wat hier precies gebeurde. Is dat uh, correct? Uh, nou ja, ja, in principe wel. Ik reed hier toevallig toen ik het zag gebeuren. Oké, okay, ik ga door. Uh, ik zag dat de uh, verdachte echt heel hard langs over de snelweg reed. Hij zei me dat hij 180 ging uh, toen we hier kwamen. Hij, hij crash in, in het eerste slachtoffer en dan deed hij in een weet ik veel wat. Uh, oké, okay, dat is eigenlijk wat de brandweerman ook zei. Uh, nou, ik bedoel, dan is er niet heel veel meer te vertellen dan... Uh. Uh, nee, oké, okay, dat is oké, okay, maar ik had gehoopt dat je wat meer informatie voor me had. Ja, snap ik wel. Uh, weet je misschien met wie ik, het eerste, met wie ik als eerste best kan gaan praten? Ik stel voor de agent, is, uh, iedereen is veilig en zo. Uh, pra, dus praat met de agent en praat met het eerste slachtoffer. Oké, uh, nee. oké, okay. okay, bedankt. Weet je niet. Hoi, hoe gaat het, agent? Hoi, uh, oh, met wie praat Ja, uh, ja eigenlijk heel slecht. Uh, Verdachte hier ramde de eerste guy... Ah, ik ben te lang aan mijn leeg. Probeer te vertalen. Uh... Ja, in ieder geval... Wow, dat is best wel lullig wat hij heeft gedaan. Ja, vertel mij wat wil je met hem doen. Uh, nou, ik wil... Ik wil eigenlijk weten of jij meer weet dan de agent... Of dan de ambulance medewerker en de, de enige wat ik weet is dat de... Uh tot de verdachte in een hit and run was dus die is er al eerder vandoor gaan mijn andere adres uh, we hebben zijn ouders adres ja. ja nu krijgt hij dat oké okay, iedereen is weg handig melding afgerond uh, ja het ging er een beetje om maar ik heb het niet, allemaal niet kunnen lezen je probeert dan te vertalen en je moet toch altijd even nadenken bij vertaling en mijn auto zit op slot Um, maar een beetje de conclusie was wel dat uh, of iemand is er van doorgereden. Dus een hit and win. Ik probeer even het raam kapot te trappen. U weet dat ik dan... Uh, uh, of hij stond hier gewoon, maar hij was sowieso bij een eerdere hit and run. Dus hit and win betekent aanrijden, wegrijden. Betrokken geweest. Um, maar ja. Ik geloof dat een van ons naar die naar dat adres moest ofzo. Uh, ik geloof dat ik tot ik tegen hem zei, ga jij er maar straks heen. In ieder geval uh, wij gaan de snelweg weer vrijgeven. We gaan nog even een melding pakken ofzo. Dat is wel weer goed geweest. Uh, t -t -t -t. Even kijken, loads. En dan rijden we weer op onze vertrouwde snelweg en dan gaan wij zien wat we nog laatste melding gaan treffen we hebben een serious MVAS MVA, daar kunnen we denk ik wel wat dat 3 2 Prio 2, ah, oké okay. moet ik hier ergens de snelweg afdenken, ik ga hier gewoon de snelweg af zijn er zonder een prio 2 opgeroepen dat is de verkeerde en daarmee, daarbij gebruik ik gewoon mijn vrijstelling want Rijkswaterstaat heeft hij ook en dan haal ik je niet rechts in maar we moeten hier de afslag nemen dus uh, mijn game vindt deze melding niet echt leuk geloof ik helemaal niet zelfs even snel inhalen en dan snijden we zo op Nee met de randje heb je geen voorrang hoor, maar uh, ik laat het gewoon lekker aanstaan. staan. Niemand moet maar wat kan. Maar het rijdt gelukkig lekker door tot nu toe. Alles gaat op groen voor me, alsof het toeval is. Ja, ziet, Daarachter zie ik al allemaal popo's. Ik hoor een trein. Hey, ik moet snel zijn. Politieauto's en zo. Uh. Ja, nu ga ik dus wel even er uh, zo dus langs. Uh. Rechts is vragen. Hé hey, een Audi! Wapens vast. Goed, uh, oranje staan, pijl staat naar links. Verkeer moet dus hier gaan rijden waar hun nu rijden. is heel goed. Ik ga gewoon uh, weer even aanhoren wat het verhaal is. Goeiedag, Hoi. Wat is het probleem allemaal? Oké, okay. blablabla. Iemand, in ieder geval het slachtoffer werd gepit door die gast die daar staat. Uh, ik ken het verhaal inmiddels wel, uh, dus ik ga dat lekker samenvatten. Nou, Deze gozer, die was gewoon lekker onderweg naar zijn vrienden. Uh, en opeens, boem, en opeens werd hij geramd en gepit en hij bleef maar doorrijden. En um, hij was heel gemeen of zo. En ja, zoals je ziet. Goeiedag. Ja, kan ik met u over het ongeval praten? Nee, ja. Klootzak, dit, dat. Oké, okay. politie houden maar aan. Ik ga hier lekker uh, de wagens weg laten slepen. Ik zie verder geen schade aan de Weg aan de palen staat het allemaal goed. Dat betekent uh, ja, tot bij deze ook de weg kan worden vrijgegeven. En dat hebben we dan. Oh, heb jij mijn pijl niet gezien? Ja? Heb je mijn pijl niet gezien? Ja, even. Even weg hier, kom. Zie. Sí. Uh, ja, ik ga jullie bedankt voor het kijken. Vond je een leuke video. Laat zeker weten in de reacties. En wil je vaker, tot ik met, wil je dat ik vaker met Rijkswaterstaat ga. Oh. Oh. <laughs> Kijk die fietser. Hij zit achter die fietser aan. Rij maar, rij maar, rij maar. Ah, lukt het, lukt het. Uh, ja dan uh, laat het zeker even weten in de reacties en uh, wie weet uh, zien jullie het dan wel gewoon vaker. Ik zou zeggen tot over twee dagen bij nieuwe video's als altijd en uh, verder niks toe te voegen. Tot dan, joe! -joe.